Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 20 september. De aanhouder wint. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matthäus 19, vers 29. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen... Akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwig leven. In onze eerste jaren tijdens de opbouw van onze bediening ondergingen Dave en ik veel moeilijke testen. Ik moest aan mijn houding werken. Wij moesten aan ons huwelijk werken en hoe we met geld moesten omgaan. Zes jaar lang moest ik onze sokken en ondergoed bij een garageverkoop kopen. We hadden helemaal geen geld. En ik gaf notenbenen les over Gods overvloedige voorziening in ons leven. Niet alleen dat, maar in die tijd was het niet gebruikelijk voor vrouwen om te preken. We raakten vrienden en familie kwijt die niks meer met ons te maken wilden hebben. Het was een hele moeilijke tijd en soms dacht ik aan opgeven. Maar vandaag ben ik zo blij dat ik mij aan God vastklampte, omdat over de hele wereld mensen geholpen zijn door onze bediening. De Bijbel zegt ons in Matthäus 19 dat we belangrijke dingen achter ons zullen moeten laten om Hem te volgen. In de tijd hadden we niet alles wat we dachten nodig te hebben, maar de beloning was meer dan de moeite waard. Wees volhardend in je wandel met God, zelfs wanneer het zwaar is. Blijf gericht op Hem en het is de moeite dubbel en dwars waard op het moment dat je de overwinning ervaart die Hij voor je heeft. Laten we samen bidden. Heere God, soms is het zwaar om volhardend te zijn in het christelijk leven. Maar ik weet dat de volharding zal worden beloond. Dank u